We lezen teksten uit de heilige geschriften rond het thema zaaien en oogsten. In een hindoe geschrift lezen wij Slechts de niet verlichten beschouwen wijsheid en juiste handeling als afzonderlijke zaken. De wijzen echter doen dat niet. Als een mens het ene kent, geniet hij de vrucht van beide. Daar hij eenmaal afstand heeft gedaan van de vruchten van handeling, verwerft hij eeuwige vrede. Anderen die niet bekend zijn met de weg tot zelfontwikkeling en die gedreven worden door wensen, begeerten en verlangens, die zich vastklampen aan de vruchten van hun handelingen, raken daarin verstrikt. In een boeddhistisch geschrift lezen wij Zoals een koeherder zijn koeien met een stok over de weide drijft, zo drijven ouderdom en dood levende wezens alsmaar voort in leeftijd. Laat hem ijverig en enthousiast zijn als een eerste klas paard, geraakt door de zweep, door vertrouwen, deugdzaamheid en inzet. Door concentratie gewaarzijn van de waarheid en aandachtig met kennis en gedrag volmaakt. Verlaat dan dit aanzienlijke lijden. Watermanagers leiden het water, pijlenmakers maken de pijl recht, timmermannen maken het hout recht. Wie deugdzaam is, beheerst zichzelf. In een taoïstisch geschrift lezen wij: Als ik ook maar een beetje verstandig was, zou ik de grote weg bewandelen. Mijn vrees is echter ervan af te dwalen. Want de grote weg is vlak en recht, maar mensen geven voorkeur aan de kronkelpaden. Daarom is het hof corrupt, zijn de velden vol onkruid en zijn de graanschuren bijna leeg. De elite kleden zich in schitterende gewaden en dragen een scherp zwaard. Zij proppen zich vol met lekker eten en drank en hebben rijkdom en goederen te over. Dit noem ik het uiterlijk vertoon van diefstal. Dit is niet zich toeleggen op Tao. In een Zoroastrisch geschrift lezen wij Geen woorden vermogen die Gods ervaring te beschrijven. Er zij slechts ruimte voor heilige stilte. Waarin alleen het ruizen van uw waarheid hoort bij zij, en slechts zichtbaar de zon van uw oneindige goedheid. Mogen die zon onze harten verlichten tot vruchtbaarheid en rijke oogst. Mogen ons bewustzijn door goede potenties worden geleid, Heer, opdat de boze machten eruit verdreven worden. Leid ons zo tot een volmaakte wedergeboorte en maak ons reeds vruchtbaar tijdens ons aardse bestaan. In een joods geschrift lezen wij De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten. Zaaier rechtvaardig, oogst met liefde. In een christelijk geschrift lezen wij Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg gezaaid is. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, waarbij wie de zorg om het dagelijks bestaan, en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in de goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. In een islamitisch geschrift lezen wij Wij zijn het die jullie geschapen hebben. Waarom willen jullie het niet geloven? Hoe zien jullie het zaad dat jullie uitstorten dan? Zijn jullie het die scheppen, of zijn wij de schepper? Jullie kennen toch de eerste totstandkoming. Waarom laten jullie je dan niet vermanen? Hoe zien jullie het dan als jullie het land bewerken? Zijn jullie het die het zaad doen groeien, of zijn wij het die doen groeien? In een mystiek geschrift lezen wij Eten is voeding voor het lichaam. Gedachten zijn een verfrissende dronk voor het verstand. Liefde is voedsel voor het hart. Waarheid onderhoud voor de ziel. Mijn gedachten zaaide ik in de akker van je denken. Mijn liefde heeft je hart doordrongen. Mijn woord heb ik je in de mond gelegd. Mijn licht heeft het hele lichaam verlicht. Mijn werk heb ik je in handen gegeven. God, U bent mijn leven en mijn voedsel. Tot zover de teksten uit de Heilige Geschriften.